Welkom bij Beauty and Wellness Marion Gerits. Marion heeft ruim 30 jaar ervaring in deze branche. Haar salon is inmiddels een gerenommeerd en toonaangevend instituut. Beauty and Wellness Marion Gerits is gevestigd aan de rand van Weert in de Jongewijk Molenakker. De behandelmogelijkheden zijn zeer uitgebreid, zowel voor mannen als voor vrouwen. In drie perfect uitgeruste behandelruimtes en een verkoopgedeelte met een uitgebreid productenpalet, vindt u alles voor schoonheid en verzorging. We stellen de diverse disciplines in huis aan u voor. Marion Gerits Beauty and Wellness. Irma van der Wel, Health Coaching. Sabrina van de Wetering, laserontharing. Stefanie Leijzer, huidverbetering. Janine Duits, perfect permanent make-up. Nicole Sonneviel, natuurgeneeskundig therapeut. Paul Verstralen, plastisch chirurg. Laserontharing. De huidtherapeutes werken uitsluitend met hoogwaardige laserapparatuur. Overbeharing wordt met grootste zorgvuldigheid behandeld. In een gratis intake maakt u kennis met al onze mogelijkheden. Hmm. Gezichtsbehandeling. Vanzelfsprekend verzorgen we ook reguliere gezichts- en lichaamsbehandelingen, we zijn gespecialiseerd in huidverbetering. ...microdermabrasie, chemische peelings, acne en liftende behandelingen. Het resultaat van een kuurbehandeling is een zichtbaar verjongde huid of een duidelijke verbetering. We adviseren u graag over wat voor u optimaal is om er stralend uit te zien. Acnebehandelingen worden mogelijk vergoed door uw zorgverzekeraar... Pedicure. We verzorgen ook graag uw voeten. Behandeling van de diabetische en rheumatische voet wordt mogelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Schimmelnagels en eelt hoeven geen probleem meer te zijn. Na een behandeling zijn uw voeten fluweelzacht en uw nagels keurig verzorgd. Uw voeten verdienen het. MGC Health Coaching. Irma van der Wel ondersteunt uw doelstellingen op het gebied van gezondheid. Door bovenal coach te zijn haalt ze het beste in mensen naar boven. Ze inspireert, motiveert, prikkelt en gaat samen met u de weg die hiervoor nodig is. Niet goed in uw vel? U weet niet wat de oorzaak is of wat u kunt doen? Irma voert diverse testen uit en begeleidt u met een coachingsprogramma dat is afgestemd op uw individuele situatie. U voelt zich snel weer fit en vitaal. Natuurgeneeskunde. Nicole Sonneville is paramedisch natuurgeneeskundig therapeut. Ze werkt volgens vijf natuurgerichte principes. Energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche. Phonoforese is een behandeling met stemvorken. Alles is energie, ook ons lichaam. Is ons lichaam in onbalans, dan heeft het een onregelmatige trilling. Bieden we ons lichaam een zuivere, gezonde trilling aan... Dan herstelt de balans. Een van de manieren om ons lichaam gezonde trilling te bieden is met stemvorken. De stemvorken brengen je in een diepe ontspanning en werken diep door in spier- en botweefsel. Het resultaat is direct voelbaar. Behandelingen kunnen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Plastisch chirurg. Paul van Stralen is plastisch chirurg in twee ziekenhuizen en heeft daarnaast een privékliniek voor cosmetische ingrepen. Hij heeft hierin veel ervaring. Regelmatig is hij aanwezig in ons instituut voor Injectables. Zijn tarieven zijn concurrerend. Consulten voor advies zijn gratis. Permanente make-up. Janine Duits heeft jarenlange ervaring als permanent make-up specialiste en internationaal trainer. Ze maakt gebruik van een geavanceerde haartjestechniek, waardoor een volkomen natuurlijke look ontstaat. U ziet er vijf jaar jonger uit. Uw oogopslag wordt weer fris, jeugdig en intens. Met een mooie in de wimperlijn geplaatste eyeliner, eventueel gecombineerd met een soft touch beneden eyeliner. U hoeft nooit meer uw ogen te tekenen om er op uw mooist uit te zien. Nieuwsgierig geworden? Bel ons geheel vrijblijvend. U bent van harte welkom bij Beauty and Wellness Marion Gerits.